Het is vandaag, <laughs> zaterdag, en ik ga mijn bel vrij of los springen, hoe je het wilt noemen. En ik heb twee staartjes neergezet en twee balken. Ik ga met een snoepje werken. Ja. Ik ga, als ze achter me aangaat, dan krijg ze het snoepje. En zo niet, dan niet. Maar nu denkt ze alleen maar flyby. <laughs> 来 Ik heb één staande op het allerlaagste gaatje neergelegd en ik ga even kijken of ze dat uh, doet. Ik heb je ook hoor. Een paar keer over één stukje omhoog gesprongen. En nu gaan we over een stokje springen. Kijk hoe dat gaat. Ik doe mijn best Ze doen alles samen: samen balkjes omhoog, samen springen. Na het vrijspringen nog even een beetje bewegen, want we hadden maar heel kort. Oh, oh, oh. wachten. Ik wil het niet filmen. Onze zes gaan nog even over het balkje in, draven, galopperen. En wij gaan ook lekker rijden. Jo, waar ga je heen? Ik ja. vond het. Springen heel erg goed ging. We hebben eerst de bakjes gedaan, daarna sprongetjes. En deze. Ik vond hartstikke fijn. Uh, daarna ben ik gaan rijden. En ik moest ook switchen van bak. moest moesten dit doen, moesten dat doen. En we zijn ook bakjes heen gegaan. leuk. Maar ze bleven toch gewoon chill En ze deden toch gewoon wat ze moesten doen. En daar was ik wel blij mee. Het is zondagavond. En er is hier springen geweest. En toen dacht ik. Laten we het maar proberen. Het is nog geen 1 februari. We komen vier dagen tekort, maar het gaat eigenlijk heel goed met haar. En uh, Kim en ik doen wedstrijd en Kim was helemaal sluis doorgelopen. Dus toen dacht ik, nou dan mag Kim het wel doen. Ondanks dat ik dan, was, was niet de reden. Nee, vertelt ze nu. Dus dan had ik net zo goed kunnen zeggen, nee je mag niet. Ik ga zelf. Maar goed, ik ben lief soms. Dus Kim soms. gaat even losrijden en dan gaan we het eerste sprongetje maken. En als dat goed doet... Hè? Ik moet sowieso de hond uitlaten, dat klopt. En als dat goed gaat, dan uh, kunnen we er wel als genezen verklaren, denk yes. ik. Dus spannend! Zo, deze is een beetje moeilijk. Maar vandaag gaat het alweer een stuk beter. En zoals je ziet, beentjes gaan in de lucht geval goed. Dus dat is belangrijk. Geen idee wat Kim aan doen is. Losrijden en dan ineens niet meer. Oh, ze moet op de Apple Watch aanzetten. Dat ze aan paardrijden is, want anders kan ze niet verslaan. Dus wat? Ja, precies. Dat dus. Ja, daar gaan we. De eerste keer weer. Daar komt... Ik zie niks. I Thank <laughs> you. goed gedaan dus daar ben ik heel blij mee en uh, morgen even kijken hoe ze de box uitkomt en als dat goed is dan gaan we er genezen verklaren. Zo, so, het is dinsdag en vandaag is het uh, ja, hondenstapmolen maar dan rennen, hondenstaprenmolen iets Het is toch fijn hè zo'n manetje, met zoveel doeleinden. en even buiten om geweest die vond het zo spannend dat ik niet kon film onderweg maar ja, dat geeft niet want ze heeft het wel volle pracht. en ik denk dat ze nu wel moe is want uh, ja even hier rijden even rustig aan, want ze is niet helemaal lekker ze loopt niet helemaal lekker uh, ze heeft wat vocht in haar knie gehad voor en uh, nu zijn we dus uh, aan het stappen met Henja dit keer en je hebt nooit wat maar goed het was wel een lekker ommetje het is prachtig weer en als je de gladde stukken vermijdt, kan je heel prima wandelen. De meneesje is het gladder, zo is het buitenom wat makkelijker lopen. Alice! Alice is er wel, maar die vindt heen, ja denk ik. Alice! hoe oh, daar ben je. Kijk, onze Alice was ook mee. Die had ook al in de bak gespeeld. Zet zo vandaag. Henja? Ja. Ik heb wel een aan het want het is nogal... ...maar ze zijn echt En ik heb hier ook een heel klein mini vlechtje. En die is heel blij zeg. Even kijken, zondag heeft voor ons s'avonds gesprongen nee. Bleh. met Heenje, ja. heen, ja. nee met Kim. En dat ging goed, een paar sprongetjes, en jullie kunnen zien in de weekvlog. En nu uh, gaan we dus weer rijden na het springen. Dus ik ben heel benieuwd, want als het vandaag goed gaat, dan denk ik dat we kunnen zeggen dat de kleupelheid over is. Dus ik ben heel benieuwd. Kijk, Tessa heeft een nieuwe methode om te meten. Ik zeg, doe maar een stap en dan nog een stukje. Nee, Tessa meet het. Zo, komt ie. Laat ze half in de spagaat liggen. Hey, ik wil hier een verschuiven. En zo, zo wijd moet het dan ongeveer zijn of zo. Om en nabij. Dat dus. Ik ga vandaag ook schriktraining doen, want we laten deze gewoon liggen. Dat is anders dan anders. Dus dan, uh, kan ze even kijken. Tess, je vergeet nog die lepel daar... En dan kan je intrappen, leg hem maar weer in. Yes. Zo, nou ik ben benieuwd. Ze gaan eerst samen even, dat is gezellig. Het ligt niet helemaal goed, maar dat geeft niet. Nou, ze gaan een keurtje, toen gaan springen. Lekker buiten. Maar waarom, weet ik niet precies. Maar blijkbaar vinden kinderen en ponies dat leuk om dat aan de hand te doen. En dan springen ze samen, dat is goed voor de conditie in ieder geval. Ja? Ja, doe maar. Ze hebben al gesprongen, maar goed. Ze hebben ook nog bakjes. schrikbalkjes zijn het. Hele enge balkjes. Precies. Of toch niet zo eng. Oh, nou, stap. Oké. Okay. Nou, wat ga je nu doen? klein sprongetje. Ik weet niet hoe je kleine sprongetjes doet. Die zwarte? Ja. Oké. Okay. Nou, dan gaan we even opzij met Vroon, want ik kan paard er niet overheen, Pony. Wachten. In draf gaan we geloof ik. ik uh, zeg niks sowieso geen verstand van het is vrij donker dus ik denk dat ik niet heel lang meer kan filmen nou ze komt nog een keer oh, we gaan nu over de groene zeg ze geen idee hoe zie je daar oh, ingelopen ook nog we gaan even draaien, paard. Kunnen we kunnen erbij draaien. Nou, daar komt ze. Even poepen ondertussen. Ik moet een hoop poepruimen zometeen. Hoppatee. En nu? Oh, ik denk je doet er even een paar achter elkaar. Nou, dan komt het weer. nog een keer de groene. Hoppatee. Oh, dat ben ik, dus dan moet ik opzij. Ho Hoppa. En paard voor Paars. Welke paar is ze? Oh geen idee hoe ze dat gaat rijden Maar ze gaat het in ieder geval proberen Ga er maar vanuit dat ze doet Ze loopt lekker, ze loopt lekker Precies Van het glopperen van hindernis naar hindernis Ze doet het, ze doet het, ze doet het Je moet niet zo ver achterover Ze doet het echt wel ja, mijn mazzel. Het is niet zo druk vandaag. Het gaat iets beter met ons belletje. Keurig hoor. En check Tess. Die heeft haar co Social Shirt aan. Hiha. Weet je zwaar. Wel, die is vandaag heel erg goed met te rijden. En uh, deed Frona ook goed? Frona leek een beetje moe van... Uh... Wat springen zondag, denk ik. Maandag was ze wel vrij. Dinsdag gaan we rustig gereden. Vandaag gaan we ook rustig gereden. Maar ja, ze lijkt een beetje moe. Misschien moet er meer power in. Power! Dus gaan we gaan wat powerbrokken erin stoppen. Ik heb toen weer power gezet in plaats van op data. Als dus dus ik hoop dat ze nu power krijgen. Wacht, dan kan ik proeven. Ik, oh. Ik, ik kan het weten. Tess gaat het even proeven, jongens. Power. Ja, Power. Tess proeft even de power veroppen. Kijk, Wix zit minder zout in en Power zit meer zout in. Ik geloof je. Ik denk dat wij maar thuis mee ja. Het is vandaag donderdag en ik ga op buitenwit. En daar heb ik heel veel zin in. Want het is heel mooi weer. Want de bomen zijn helemaal wit. En van alles is ook geïnst. Oké. Okay. Nou, tot zo. De grond is gelukkig zacht. Maar je ziet het rijp overal. Dus het is wel heel mooi. Ik moet even praten. Ja, ik weet toch veel wat hier, zit. Hier praten. Oh. Hallo. Ik heb net gereden en uh, het ging wel goed. Ja, ze was... Op een gegeven moment was het was uh, gewoon heel fijn in Galop en uh, in de draf is het moeilijker. Maar uh, het ging wel fijn. Het was wel een soort snel snel moe ofzo, ik weet niet. Maar in het begin ging ik ze een soort zo stuiteren En uh, toen na een tijdje stappen, toen ging ze gewoon normaal stappen. En aan het einde was ze even gekakt. Dus uh, de energie ging wat sneller op vandaag. We hebben een bijt. en heel mooi. Zo, Oeh, goed pleins. we hebben heel mooi sneeuw gezien. En ook rijp op de bomen. ook. Het zag er allemaal echt heel mooi uit, dus er lag allemaal witte bomen. En als je een blouse voorstelt, maar dan gewoon in het wit. Wat er niet van afvalt in zo zomer de nee. Ik ben al meteen aan het slaan. Al meteen zijn we voren. En ik uh, hoop dat ze zo weer wakker worden. Maar de kantine werkt meestal beter. Dus ze opschiet. Dan is mijn moeder nog niet klaar met thee, dan ga ik ook thee halen en dan doe ik er expres heel lang over, wat ik altijd doe. En dan krijg ik weer heel warm. Ja. Dan kom je op stal, het is vannacht vrijdag. En dan ben je een brave passie, nog even bij je paard kijken. En dan zal ik even laten zien wat mijn paard gedaan heeft. Zo paard, wat heb jij gedaan? Ik ga het laten zien. Dat dus. hoe goor. Moet ik eruit halen, Truus? Schoon is gewoon vies. Bah. dan moet ik het eruit gaan scheppen. Hier ben ik zo niet blij mee. Moet ik even handschoentjes gaan halen. Kijken of hij over mijn handschoen heen kan. Nou, ik heb geen koude hand, want hij zit over mijn handschoen heen. En de gaan Ja, de vrouw vindt het allemaal reuze interessant. Gek paard. Ik mag gewoon poep eruit gaan halen. Bam. En hij is opzij. Wanneer jullie dat vaak? Poep uit je waterbak of uit je... Hoe heet dat? Voerbak halen. Oh goor. Raar beest. Nou, het is eruit. Ik moet nu daar. En dit staat straks weer uit te likken en ik zie nog wel dingetjes. Ja, raar. Je bent gewoon een beetje raar paard. Maar jij denkt ook oh, lekker. Mm, ja, lekker hoor. Heerlijk, ja, heerlijk.